Wij maken nu zo'n 2, 2,5 jaar gebruik van 12. Uh, net rond die tijd uh, uh, was ik gekomen. Uh, we waren dus al bezig om een andere uh, kassa aan te schaffen, want uh, de vorige kassa die was veel te traag. Ik ben Frederik Brok, ik ben uh, de clubhuisbeheerder van hockeyclubvereniging uh, MACN in Nieuwegein. De kassa die vind ik heel gebruiksvriendelijk, want de displays zijn heel overzichtelijk. Het zijn er niet te veel, niet te weinig. De aantallen die erop komen, je kunt met kleuren werken, het aanpassen van de prijzen, de percentages. Dus er is heel veel mogelijk om het heel gemakkelijk te maken. En ook makkelijk beheersbaar voor ja, goed bedoelde amateurs en vrijwilligers, wiens baan het niet is. Nou, we hebben gekozen voor 12, omdat we relaties hadden binnen de vereniging, dus dat maakt het altijd wat, wat beter wat sneller allemaal, eh, ook betrouwbaarder als het even niet goed gaat dan eh, of het nou het uitval van internet is of een kassa die moeilijk doet, dan wordt dat meteen eh, online geregeld. Dus meestal eh, is het probleem binnen een half uur eh, verholpen. Eh, we hebben een aantal modules die wij gebruiken. We hebben de pinmodule zodat er een bon uitdraait voor het systeem voor in de keuken. Eh, we hebben de voorraadmodule, eh, laatst nog gebruikt, want die gebruik je voor, eh, voor niet alleen voor het voorraadbeheer, maar ook natuurlijk voor sponsoring om te laten zien hoeveel je verkoopt van welke producten. Dus in dat opzicht zou ik, zou ik het inderdaad aanraden voor andere verenigingen.